Mijn naam is uh, Matthé Vos. Ik ben uh, relatiebeheerder bij Dorcas. En tijdens mijn werk heb ik uh, veel uh, ja, gesprekken over uh, nalaten aan een goed doel. En heel veel mensen hebben er wel vragen over. Die vragen zich af hoe werkt het nou precies. Nou, uh, vandaag ben ik een dag hier op pad met uh, Marco uh, van der Zwaag. Hij is executeur. En uh, we gaan vandaag uh, ga ik een aantal vragen aan je stellen. Kom op, we gaan uh, vandaag varen. We zijn in een mooi uh, waterrijk gebied. Goed. Stappen de boot in ja. en ik ga een paar vragen op je afvuren. Marco, zou jij ons uh, kunnen vertellen wat het verschil is tussen een bewindvoerder en een executeur? Zeker, dat kan ik. Een bewindvoerder uh, regelt de zaken, de financiën van mensen voor hun overlijden op, dus tijdens hun leven. En een uh, executeur uh, die regelt het vooral na overlijden hè, en wikkelt met name heel specifiek de nalatenschap af. Dus zodra de cliënt overleden is uit het kader van bewindvoering, zo heb ik het dan ook opgepakt en zo is het eigenlijk ook ontstaan. Dat ik executeur ben geworden, is feitelijk dat de cliënt van mij als bewindvoerder zijnde overleed. En dat ik feitelijk alle administratie en alle kennis had van de financiën van die cliënt. En uh, toen is ook het balletje gaan rollen om het ook af te gaan wikkelen, om het feitelijk uh, te verkopen, abonnementen op te zeggen, contact met de bank, dat soort zaken in de familie. Ja. Als je niet benoemd bent tot executeur, Marco, ja. kun je dan toch een nalatenschap afwikkelen, of kan dat helemaal niet? Ja, dat kan zeker. Ja. Meestal is het wanneer je niet opgenomen bent in het testament van iemand, als executeur zijnde, kun je als gemachtigde, dus eigenlijk als gemachtigde namen, de erfgenamen, kun je de afwikkeling ook doen van een nalatenschap. Dus eigenlijk komt dat ook wel vrij veel voor. Een overlijden is altijd plotseling. Uh, niet altijd is het geregeld. En als het dan toch complex is of de familie ligt overhoop met elkaar. dan kunnen ze mij toch benoemen als gemachtigde. En uh, wordt er een volmacht getekend. En met die volmacht kan ik naar de bank en andere instanties toe. En dan kun je eigenlijk ook de afwikkeling doen. Alleen dan is het wel he, namens de erfgenamen. niet meer namens de overledene en uh, de laatste wil. Ja. Ja, en. Uh, als je dan. Uh, het gaat dus eigenlijk om. om, om... Uh, de de, de, ...het regelen van, van alles na je overlijden. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat je dan ook uh, uh, bij leven, bij mensen luistert om dan alles te bespreken en vast te leggen. Of, of, ja. Hoe werkt dat? Ja, dat heb ik eigenlijk het liefst. In die zin, uh, als je het over de laatste wil van iemand hebt... ...dan wil je ook dat die laatste wil op een juiste, maar ook op een praktische manier uitvoerbaar is. En dat kun je het best overleggen met een executeur. Zodat die eigenlijk al bij het nou ja, begin aanwezig is van de gedachten die jij hebt dat jij met je spullen wilt na je overlijden. Met je vermogen, zo moet ik het zeggen. Dus dat betekent wanneer je daar al bij bent bij het gesprek aan tafel en je hebt het over de sieraden, de schilderijen, het geld op de bank, de, de aandelen, eventueel familiekapitaal, of, dan kan ik daar al aanwijzingen in geven en het op die manier ook aanreiken op papier, zodat men dat ook in het testament op die manier ook nou ja, praktisch vervat. Dus daarin vastlegt. En op het moment dat ik er niet bij zou zijn en ik kom ...gewoon met een testament te maken waarin staat, dat wil de overledene... ja, ...dat is niet altijd handig in de, in de uitvoerbaarheid van, uh, van dat, wat men wil. Ja, ja. ja en um, ik kan me ook zo voorstellen dat er mensen zijn die, die huisdieren hebben, en, en ja. uh, bijvoorbeeld uh, een poes of, of een kanarie of uh, ja, ja. zoiets. Maar, ja. En wat, moet, dat, moet dat ook vastgelegd worden? Of? Ja, dat is zeker belangrijk inderdaad, dat je vastlegt wat er met huisdier gebeurt. Hè. Op het moment dat je een huisdier hebt waar je al tien jaar samen mee bent... en je wil voorkomen dat het huisdier uh, na je overlijden, want het overlijden is vaak plotseling... dat je in één keer komt te staan met van het huisdier wordt door anderen wordt voor bepaald waar, uh, waar het huisdier naartoe gaat. En dat kan heel simpel ook naar het asiel toe zijn. Maar je hebt wel eigenlijk een heel ander idee erover waar de hond naartoe moet. Ja, dan moet je dat gewoon vastleggen. En dan staat het ook, nou, voor diegenen die het ons gaan regelen, hebben daar geen vragen meer over. Die hoeven daar niet meer over na te denken. Je neemt ook gewoon heel veel zorgen bij de mensen weg voor hierna. Dat kun je veilig zelf, zelf bepalen. Door wie word jij op de hoogte gebracht van een overlijden? En, en wanneer start je dan jouw dienstverlening, Marco? Ik word vaak uh, van een overlijden op de hoogte gebracht door af uh, de familieleden die uh, in een laadje in een kast uh, het testament vinden waarin mijn naam genoemd wordt als executeur. Dat kan ook via de notaris zijn natuurlijk. En uh, wat veel voorkomt is via een uitvaartverzorger he, die de uitvaart leidt en uh, die uh, of allerlei problemen ziet voorkomen op financieel gebied of gedoe in de familie. He, dat ze niet helemaal goed met elkaar uh, kunnen vinden en uh, toch sprake is van vermogen he, zienbaar. He, dus dan... Uh, dan word ik gebeld en dan kan ik dus of als executeur dus aan de slag of als gevolmachtigde namens de erfgenamen. En dan uh, daar word ik erbij gebeld en dan ga ik een eerste afspraak maken vaak na begrafenis of crematie van diegene vaak. En dan, uh, dan is vaak de familie nog wel bij elkaar en uh, zijn alle zaken nog zoals ze zijn. Moet een executeur uh, een professioneel en deskundig iemand zijn of mag er ook uh, bijvoorbeeld een buurman of een uh, kennis uh, gewoon... Uh... Zijn. Ja, dat is een goede vraag. Nee, dat kan inderdaad precies Ja, dat kan in maar, uh, als je het echt deskundig wil hebben en onafhankelijk vooral hè, dus dat er, uh, nou ja, Je zou een buurman kunnen bedoelen als executeur. Maar stel dat je dan uh, gedoe krijgt met erfgenamen en onderling vaak in een familie wanneer er ruzie bij komt. Ja, dan is het misschien wijselijk om dat van tevoren eigenlijk al uh, bij iemand neer te leggen die, uh, die onafhankelijk is en ook echt kennis van zaken heeft. Mensen denken vaak dat het alleen maar om abonnementen gaat en lidmaatschappen die afgezegd moeten worden dan is het klaar. Maar het gaat om, tegenwoordig om zoveel meer en uh, het vraagt ook veel meer kennis, zeg maar. Juridisch, fiscaal, administratief, financieel. Dus het, echt, uh, het komt veel meer uh, bekijken, zeg maar, als men uh, op het eerste gezicht zo, uh, zo ziet. En als uh, iemand één persoon uh, benoemt tot executeur en uh, ja. in, in, in, in die persoon overlijdt, ja. uh, dan, sta, dan je, kan die persoon dat niet meer uitvoeren? Nee, dat klopt Hoe, hoe los je dat dan op? Feitelijk kun je een executeur benoemen in je testament en dan of je een tweede executeur benoemt in je testament of je laat de eerste executeur die je dan in je testament hebt staan. Dan laat je een zinnetje bij je opnemen dat wanneer men uh, niet meer, uh, dat, uh, de, de verantwoordelijkheid ook door diezelfde executeur ook bij een ander neergelegd kan worden. Na keuze, na keuze van de executeur. Dus stel dat de executeur inderdaad uh, uh, nou ja, vanwege drukte of vanwege ziekte hetzelfde niet kan. Dan zou hij er ook zelf voor kunnen kiezen, als dat in een testament ook zo opgenomen is, om de afwikkeling van een testament ook door iemand anders te laten doen. Uh, nou, in dezelfde lijn als uh, wat je zelf al uh, gedaan zou hebben. Ja, dat kan prima. Ja, en als je dat allemaal uh, vastlegt, uh, kun je dat ook gewoon op een biervultje schrijven uh, en aantekeningen <laughs> maken. <laughs> <laughs> Ja, ja, dat kan is wel. inderdaad een goede. Ja, zelfs dat je inderdaad je nalatenschap in een café regelt en, ja. en er ligt een bierveeltje klaar, dan kan het inderdaad op de achterkant. Alleen is het niet wijselijk natuurlijk. Dus je kunt bepaalde dingen wel gewoon op een papiertje zetten, handgeschreven met een datum en een eigen handtekening eronder. Dat noemen ze meer dingen regel 4 en codeciel. En dat heeft vooral betrekking met sieraden, een schilderij wat je hebt en wat je aan iemand specifiek wil nalaten. Dat zou kunnen. Ook je uitvaart zou je. Op die manier hè, op een papiertje kunnen zetten wat je wil, hè, wat je laatste wens is bij je uitvaart. Nou, gewoon verstandig is om daar toch iemand voor uh, te benoemen en dat vast te laten leggen in een testament. Dan weet je zeker dat dat op die manier ook uh, afgewikkeld wordt. Ja. Dus als ik je goed begrijp, dan moet bijvoorbeeld een huis en geld en andere waardevolle kunstvoorwerpen, bijvoorbeeld, die moeten uh, definitief in een... ...het testament komen, ja. maar als het om uh, kleine dingen gaat, uh, met, bijvoorbeeld met een, een sieraad of, of, een, of, een, of een, iets met emotionele waarde... Ja. ...dan kan je dat eventueel in, met een, uh, op een briefje op ook schrijven. Een, uh, ja, ja een met een handtekening. Uh, klopt, ja. Ja. ja. Maar nogmaals, heel veel ruzies in families die komen juist vanwege het niet duidelijk zijn van degene die overleden is... ...over wat hij met zijn uh, nalatenschap wilde. Dus veel mensen denken, jongens, na mijn leven, uh, zoek het maar uit... Maar ...heb je feitelijk al een stukje ruzie uh, ja, in de dop te pakken, zeg maar. Wat He, zomaar kon ontstaan. Heel veel families hebben inderdaad geen gedoe met elkaar. Maar op het moment dat het om geld en goederen gaat... ...dan kan het zomaar zijn dat het inderdaad uh, daarna onherstelbaar uh, beschadigd wordt, uh, die relatie. Er zijn meerdere redenen om een testament uh, op te maken. Uh, zou je wat voorbeelden, voorbeelden kunnen noemen? ja Jazeker. Uh... Als je niks regelt, dan uh, wordt het al erfrecht wordt gevolgd. Dat betekent dat het automatisch bij je familieleden terechtkomt. En als je iets afwijkends wil, een goede vriend iets wil nalaten of een goed doel... ...in dit geval Dorcas, dan zul je zeker het testament ook moeten maken... ...om uh, dat goede doel ook te benoemen daarin. Veel mensen uh, stellen het definitief vastleggen van hun persoonlijke wensen stellen ze uit. Uh, wat is volgens jou de, de reden daarvan en welke tip zou je de kijkers mee willen geven? Ja, mensen stellen het inderdaad uit. Mensen zijn niet met de dood bezig, met hun eigen, eigen einde, zeg maar. Uh, en hebben nog het gevoel dat ze genoeg tijd hebben. Maar vastleggen is gewoon heel belangrijk bij een notaris. Want als je zeker wil weten dat de, je nalatenschap op een juiste manier ook bij dat goede doel of bij die mensen terechtkomt waar jij uh, het voor bestemd hebt. Nou, we zijn aan het einde gekomen van, uh, ons, uh, van ons boottochtje. Hopelijk hebben de vragen en de antwoorden u uh, voldoende inzicht gegeven in het, uh, in het werk van, een, uh, van het executeur. Mocht u na willen laten aan, uh, aan Dorcas, mocht u nog vragen hebben, uh, dan kunt u contact opnemen. Uh, en ga ik graag met u uh, hierover in gesprek. Dat kan telefonisch, maar ik kom ook graag bij u thuis op bezoek. Dus uh, schroom niet om uh, ja, contact, uh, contact met ons op te nemen.